Het is allemaal leuk en aardig dat ik nu kinderen heb. Maar ik vind wel dat ik daarvoor moet stoppen met roken. Ik ben sinds vandaag, 5 februari 2017, gestopt met roken. Althans, sinds vannacht, 12 uur, heb ik niet meer gerookt. En ik wil jullie meenemen de aankomende weken en maanden in mijn stopproces. Want ik moet stoppen voor deze kleine meid. En de kleine man die daar aan de muur hangt. Het is zover. Ik moet afscheid gaan nemen van Nico en van Tine. Het verhaal gaat zo. Ik rook al sinds mijn veertiende levensjaar. En toen was het eigenlijk continu roken. Daarvoor heb ik het al enigszins mee geëxperimenteerd. En het roken dat ligt mij nu momenteel niet meer. Ik krijg het heel erg benauwd. Ik hoest heel veel slijm op. Mijn lippen worden droog, mijn stem verandert. Het is niet meer leuk om te roken en om me bezig te houden met een verslaving waar je toch helemaal niks aan hebt. En ik heb even op papier gezet uh, wat mijn doelen zijn. En uh, wat ik wil bereiken met het niet roken. En, en ja, de voordelen en nadelen van het wel en niet roken. En ik ga het gewoon even met jullie doornemen. Dus mijn stopdatum is dus 5 februari 2018. Ik ben om 00.00 .00 uur gestopt. Ik heb nou even niet mijn telefoon bij de hand, maar die had ik een leuke app op, uh, Quit Buddy. En die vertelt mij eigenlijk hoe lang ik gestopt ben, hoeveel uur, minuten. En geeft me tips, maar dat, dat, dat zie je wel in een van de volgende stopvlogs. Vandaag is in ieder geval deel 1. Wat doe ik bij trek? Ik ga vrubbelen met een pen. Nou, wat is dan handig om met een pen tussen je handen te gaan zitten en lekker te gaan rommelen? Ik ga gevoelsurfen. Ja, nou, wat is gevoelsurfen? Gevoelservice is niets minder dan rustig aan gaan zitten, ontspannen, ogen dicht en ervaar het gevoel. Voel het gevoel door je lichaam komen. Je hebt trek, oké, okay, dat is te begrijpen, maar dat kan je doorstaan door heel diep te ademen en het gevoel te accepteren. Het gevoel te accepteren dat die trek er nou eenmaal is. En die trek duurt maximaal 10 minuten. De heftige trek duurt maximaal 10 minuten. Wat kan je nog meer doen bij trek? Ik vertel het via een vlog aan jullie. Ik vertel jullie hier in de vlog dat ik trek heb. En ik ga vertellen dat, uh, hoeveel trek ik heb gehad. Volgende. Ik eet een stuk fruit. In fruit zit heel veel fruitsuikers. Dit geeft je energie. Dit geeft je energie waardoor de trek een beetje weg te Ik drink een glas water. Roken geeft ook wel eens het gevoel alsof je honger hebt. Vandaar dat mensen gaan snacken en eten als, als je stopt met roken. Dus ik drink een glas water. Geef je maag even het volgevoel. En daardoor kom je in een situatie waardoor je even die trek mist. Ik doe ademhalingsoefeningen. Dat is ook een goeie. Want als jij ademhalingsoefeningen doet, kun je heel rustig ontspannen. Je voelt je eigenlijk in een soort van trance, een hypnose. Waardoor je de trek vergeet. Goed, dat waren de tips rondom uh, wat doe ik bij trek. Nou ja. Als jij nog tips hebt, laat ze even hieronder in de reacties achter. Niet vergeten, hè, want dat is wel heel belangrijk. Dat iedereen ook de tips van jullie kunt zien. Ik ga nu door met de voordelen van het roken. Wat heb jij een mooi speeltje? Die is. Oh, oh jee, je laat hem vangen. Oh jee, je wordt echt goed. Oké, okay, dat waren dus de voordelen van het roken. Helemaal niks. De nadelen van het roken. Ja, voor mij zijn dit. De punten waar de nadelen zitten, het zijn mijn punten, bij jou kunnen het hele andere nadelen zijn. Maar die moet je zelf zien te ontdekken door het op te schrijven. De nadelen van het roken. Mijn huid gaat heel erg achteruit en de wonden die, die heel veel slechter. Dus als je kijkt naar mijn hand bijvoorbeeld, het zijn allemaal schaafwondjes en lelijke plekjes. Ik heb een droge huid, ik voel me ook niet echt knap op mijn huid. Dus vandaar dat ik zeg van mijn huid gaat achteruit en dat is 100% waar. Nog een nadeel van roken. Ik haal heel slecht adem. Ik heb heel erg last van kortademigheid. ademigheid. Dus, dus bij kleine inspanningen heb ik het al heel benauwd. Ik vraag me eigenlijk af hoe lang gaat het duren voordat dat verandert. Want, want ik hoop dat ik eigenlijk heel snel weer een diepe teug adem kan halen. Het is nu een hele korte teug. Weet jij dat hoe lang het ongeveer duurt tot je weer adem kan halen? Laat het hieronder achter in de reacties alsjeblieft. Ik voel me vaak moe. Heel moe. De hele dag wil ik eigenlijk op de bank hangen en wil ik slapen. En als ik trek kreeg in een peuk, ging ik buiten of in mijn hok, in mijn schuur, ging ik een peukje roken. En dan ging ik weer op de bank hangen. Dat was de hele slur van de dag. Ja, dat wil ik doorbreken en dat gaat ook lukken. Roken is kankerverwekkend. Iedereen die rookt, heeft een grote kans om longkanker te krijgen, COPD en andere vieze, ernstige ziektes. Het is slecht voor de kids. Ondanks dat ze niet in de rook zitten hier in huis, is het toch heel erg slecht voor de kids. Ze ademen toch via mijn trui, mijn kleding en andere dingen die ik aan mijn lichaam heb, rook in. We gaan nu het voordelen van het stoppen behandelen. Ik word veel energieker. Door roken neemt mijn energie, ademhaling en dergelijke af. Waardoor ik dus minder lange stukken kan lopen. En dan als ik stop met roken zou ik weer lekker kunnen lopen. Lekker gaan zwemmen, lekker gaan fietsen, scooter rijden. Ik kan mijn energie weer goed reguleren. Nog een voordeel van stoppen met roken. Ik voel me een stuk rustiger. Rust redt. En daarmee kan je makkelijk stoppen. Dus stoppen met roken, word ik rustiger en kan makkelijker stoppen met roken. Ik kan veel beter ontspannen. Als ik straks gestopt ben met roken, of ja ik ben nu gestopt met roken, maar als ik straks clean ben van het roken, dus alle gifstoffen zijn uit mijn lichaam. En ik kan het uh, psychologische vlak uh, handelen. Dan ga ik merken dat ik uh, me meer kan ontspannen. Dus ik kan meer achteruit op de bank hangen en in het café kijken. Ik stink niet meer naar tabak. Iets wat ik heel vaak hoor. Ja, je hebt gerookt. Ja, je stinkt naar tabak. Ja, je hebt dit. Ja, je hebt dat. Dat wil ik niet meer. Ik ben klaar met die geur. Ik blijf langer leven. Vooral dat. Wat vaak door mijn hoofd speelt. Ik heb natuurlijk twee prachtige kinderen. En die wil ik niet verliezen. Of hun willen mij niet verliezen. En ik wil daarvoor langer leven. En hoe kan ik het langer leven bereiken? Door te stoppen met die stomme verslaving aan Nico en Tine. Goed, gaan we naar de nadelen van het stoppen. Nou, wat zijn de nadelen van het stoppen met roken? Nou, de nadelen. Ik krijg onrust. Dat heb ik nu ook. Ja, jullie zien het buitenbeeld, maar ik zit de hele tijd hier met mijn voeten. Dus heen en weer en te... Bewegen heen en weer te kijken. Het levert onrust op. Maar die onrust is maar van korte duur. Ik krijg trek. Ja dat is logisch. Als je stopt met een verslaving krijg je trek. Trek gewoon om, om die verslaving voor te zetten. Dat is nou de verslavende eigenschap van een sigaret. Wat als ik een terugval heb. Ik ga zo snel mogelijk verder met stoppen. Dat is gewoon logisch. Als je terugval hebt je een peukje gerookt. Stop meteen weer. Niet meer roken. Kap ermee. Dat is mijn tip aan alle uh, toekomstige stoppers. Als jij stopt met roken, zorg dat je uh, als je hebt gerookt, gelijk weer stopt. Ik doe een klusje van het klusjeslijst. Daar ga ik zo terugkomen met het klusjeslijst. Wij hebben uh, als gezin hier een kluslijst gemaakt van wat moet er hier nog gebeuren in huis. En wat willen we voor elkaar krijgen. Die kluslijst kan ik alvast een deel doen. Een consequentie, een sanctie. Ik krijg een sanctie van het klussenlijstje. Ik vertel dat via een vlog. Dus ten alle tijden, als ik een checkie heb gerookt, ga ik dat hier aan jullie vertellen. Op YouTube en op Facebook. Dan nog even de klusjeslijst. Ik heb nu erop staan auto poetsen. Keuken helemaal schoonmaken. De trapstofzager, echt een hatelijk klusje. Met die stofzager in je handen. En dan moet je twee handen gebruiken. Nou kijk, ik zit nu Berber eten te geven, maar... Dat gaat dan al niet lukken. De voortuin onkruidvrij vrijmaken. Nou, wat een helswerk is dat. Dan heb ik nu nog staan de ramen binnenlappen. We hebben twee kleine kinderen. Nou, deze kan al niet echt kruipen. Maar Brian, toen hij begon te kruipen, al die ramen onder de vieze vetvlekken van zijn handen. Nou, dat heb ik voor mezelf nu op papier gezet. De komende dagen ga ik nog veel meer opdrachten doen. En die laat ik jullie allemaal zien. Dit is dag 1 van mijn stopproces. Ik ben amper nog 12 uur bezig. Vannacht om 12 uur gestopt. Het is nu 10 over half 11. Dus ik heb nog uh, heel wat tijd te gaan om het gevoel te ervaren van stoppen. Wil je nou mijn stoppen met roken proces volgen? Abonneer je op mijn kanaal. Geef een duimpje omhoog. En laat een reactie achter. Hoe jij bent gestopt met roken of als je gaat stoppen met roken. Bedankt voor het kijken. Hoi! Jij, we roken niet meer.